Een tip van Moreen uit onze presentatie voor Inspiranta. En dit is een hele belangrijke tip die ik ook wil meegeven. Uh, als je gaat schrijven, laat je vooral niet weerhouden uh, door allerlei uh, angsten van, goh, uh, wordt het wel een leuke tekst? Uh, Zitten er, er geen taalfouten in? Je kunt alles achteraf natuurlijk even nakijken. En uh, ga gewoon schrijven en dan, uh, dan, dan, dan komt het vanzelf. Nou. Uh, als je maar eenmaal wat op papier hebt, dat kun je altijd bewerken zodat je het een mooi verhaal.